Hey Mirjam vlogt welkijker. Ik ben Mirjam de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video neem ik je mee uh, met mijn nieuwe uitdaging. Ja, zo ga ik het noemen. Nieuwe uitdaging. Ik, ga, ik ben afgelopen week iedere dag vroeg opgestaan om te gaan wandelen. Um, dat heb ik gedaan omdat ik niet meer wist wat ik moest filmen. Punt 1. Nee, dat is niet punt 1. Punt 1 is eigenlijk omdat ik af wil vallen. Uh, dat heb ik nu dus een week gedaan. Dat ga je zo meteen zien. Maar afvallen is nog steeds niet gelukt. Uh, ik weeg nog steeds 70. Geen idee waardoor het komt. Ik loop me suf. Ik ben wel een stuk korter geworden omdat ik zoveel loop. Maar ik ben niet afgevallen. Pff. Maar goed, we gaan gewoon door. Want ik vind het best leuk. En... Alles wat ik om me heen zie, dat inspireert mij ook. Maar ook de goede berichten die ik heb gekregen van jullie. Van een aantal van jullie. Die hebben op mijn vorige video gereageerd. Super fijn. Ik vind het leuk, die interactie. Want dan weet ik tenminste dat er iemand leeft. Achter dit scherm. Dus uh, ja, ik ga gewoon door. En uh, nu gaan jullie zien hoe, de, uh, hoe die week is verlopen. Veel kijkplezier. mensen het gaat nu beginnen althans ik moet eigenlijk vroeg gaan slapen het is zondagavond half elf ik had graag eerder naar bed willen gaan maar ik was nog aan het klungelen om de video online te krijgen ja want dat hoort er ook allemaal bij als het niet lukt dan moet je toch een video online hebben en ja dan ben je even bezig soms en dat is nu een beetje Laat geworden, dus ik ga gauw slapen. Normaal gesproken zou ik dan nog wel een aantal filmpjes op TikTok kijken. Maar dat ga ik dus niet doen, want ik ga er vroeg uit. Ik ga slapen, ik zie ik jullie morgenochtend. Goedemorgen, nou jullie hebben het gezien hè, 5 uur. Dus uh, ik moet aan de bak. Ik heb ook heel stoer een, stappenste een stappensteller. Een stappensteller. Stappenteller op mijn telefoon uh, gezet. Ik heb deze en ik heb deze. En ik weet niet welke het beste is, maar dat ga ik gewoon even testen. Misschien dat ik ze allebei uh, aan kan zetten, geen idee, maar ik ga eerst even aankleden en uh, naar buiten rennen. Nou, hier I go en de stappenteller loopt zoals je ziet. lekker langs het water lopen daar hou ik wel van ik moest eigenlijk alleen nog even nadenken ga ik van tevoren allemaal douchen en aankleden make-up doen en haren doen of doe ik dat als ik terugkom. Dat doe ik dus als ik terugkom. Kijk, het is lekker het is lekker weer, nog een beetje koel. En dit is wat ik nu zie dan. Vijf voor half zes in de ochtend. Oh, en ik ben vergeten om mijn medicijn in te nemen. Want ik heb het af en toe ook benauwd. Dat is ook niet zo slim. Maar ja, we kijken of ik het allemaal red. Lekker wordt dit. Ik ga muziekje opzetten. En even de pasta erin. Ik moet wel uitkijken dat ik niet hard mee ga zingen met de muziek die ik op heb staan, want daar heb ik nog wel eens een neiging toe. <laughs> ik denk niet dat de mensen dat zo uh, leuk vinden die hier dan in de buurt wonen. Maar, uh, mooi uitzicht zo hè. Lekker hoor. Maar ik kan aan mijn ademhaling horen dat ik het een beetje benauwd heb. Sukkel dat ik er ben. Ik ben dus nu thuis en dit is, uh... ja, ik snap die stappen tellers niet zo goed hoor. Onderweg zei ze elke keer punt, punt, punt, punt. Ik heb geen idee wat ze daarmee zegt. <laughs> Johooo, zeggen ze. Nou, feest. Leuk, nou ik ben kwart over vijf weggegaan en het is nu vijf voor zes. Dus dat is een mooie tijd. Dan ga ik nu zoals gewoonlijk eigenlijk douchen, aankleden en ontbijten. En dan aan mijn werk. Dus dat was de eerste dag. En morgen weer een dag. Nou ja, ik probeer om elke keer een ander, andere route te nemen. Dat is wel zo leuk. Maar goed, dat was dag 1. Op naar dag 2. Ik zie jullie morgen weer. Ik loop nu midden in het centrum. En uiteraard is dat helemaal stil. Ik had nou wel een beetje moeite met opstaan, hoor. Maar nu al de tweede dag... Maar ja, dat hoort erbij. Het is wel een beetje lastig om uit te kiezen waar ik nou precies heen wil lopen. Ik heb hem dan langs de winkels, maar die zijn toch niet open. Daar kan ik niet naartoe. Ik was gisteren wel erg moe, moet ik zeggen. Ik, uh, om acht uur wilde ik al geslapen. Dus ik had eigenlijk, mijn, ik lag al eigenlijk op bed. Gewoon een beetje tv te kijken en alles, dus, uh, maar ja. En uh, toen dommelde ik in slaap, oh, maar verder... Uh, ik had wel een klein beetje spierpijn. Die uh, voel ik nu niet meer. Dus gelukkig. Ik heb nu een uh, hoe noemen ze nu? Zo selfie stick. Dus ik kijk een beetje zo. Verder weg. Nou ja, dit is uh, de omgeving dan. Ik kan het een beetje verder doen zo. Zo. Zo, hè? Wat een feest. vandaag uh, Sky Radio aan, die heeft ook een, een running kanaal en uh, ja die een beetje lekker up tempo muziekje kan ik lekker uh, doorstappen en de stappen die rijdt ook weer natuurlijk hè gisteren heb ik mijn doel bereikt zei die dus hotstevlat en door ik weet niet of ik het na één week nog verder ga doen maar voor nu voelt het nog wel lekker eigenlijk. Ja, op een gegeven moment weet je ook niet meer waar je moet gaan lopen denk. Ik ga er weer de pas in doen. inzetten. Ik kom net van mijn werk en ik zit nu dus lang uit op de bank. Ik heb mijn beweging al gehad vanmorgen natuurlijk. Maar ik heb de hele dag na kunnen denken of ik dit wel ga vertellen aan jullie ja of nee. Want um, gisteren ging ik lopen. Tijdens het lopen moest ik opeens ontzettend naar de wc. Gisteren was ik op tijd. <lacht> Je voelt er wel aankomen hè. Ik, uh, vandaag dacht ik, ik ga dapper een stuk vroeger. en... Een stuk verder en ik moest weer naar de wc en ik was niet op tijd. Oh jongens! <lacht> ik kreeg het de partij warm. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. <lacht> ja, ik als ik net als ik ga lopen zo vroeg. Dan hoef ik nog niet naar de wc en ik heb het dus over een grotere boodschap hè? niet een... Ik moest gewoon kakken, jongens! En ik denk dat alles gewoon in werking wordt gezet als ik zo actief ben ineens. Nou, wanneer was voor jou het laatst dat jij in je, je broek gekakt hebt? Nou, oh jongens, dit was echt zo verschrikkelijk. Ik, ik wist echt niet wat ik, wat ik zoeken moest, ik wist het niet. Ik kon nergens heen. En uh, ja, je staat er nog versteld van hoeveel mensen zo vroeg hun hond uitlaten. Dus ja, ik kon ook niet. Ja, dat ga ik er niet doen. Ik ga er niet in de bosjes ergens zitten. En ik wist eigenlijk niet, oh, ga ik dit jullie vertellen? Maar goed, ja, hè, ik wil graag alles met jullie delen. Bijna alles. Ik heb dus onderweg niet veel kunnen filmen, want ik moest als een malle doorlopen. <laughs> en dat was dus de oorzaak. Morgenochtend ga ik het dus anders doen. Dan ga ik eerst eens proberen om echt naar de wc te gaan. Misschien is het handig om voor die tijd te eten, want ik probeer gelijk weg te gaan en dan na de tijd eten. Maar dan zijn mijn darmen nog niet wakker ofzo. Op naar morgen. Het gaat, het gaat, by the way, het gaat wel lekker. Ik weet niet of het helpt voor het afvallen, maar het is wel leuk. En onderweg kom ik ook nog mooie dingen tegen. Dus, hè. Ik zie jullie morgen. Ik ben alweer een poosje onderweg en uh, vandaag gaat het beter. Het is heerlijk weer. Het is nog nu, nu nog lekker koel. Cool. Ik heb een ventilator besteld en die ga ik met jullie uitpakken. Die ga ik straks naar mijn werk even ophalen en uh, mogen jullie meekijken wat voor een het is. Super interessant natuurlijk. Maar goed, ik stap weer even lekker door. Is ook wel even leuk om te vertellen. Ik heb eindelijk oordopjes die blijven zitten. Ik heb zo lang moeten zoeken naar oordopjes die blijven zitten in mijn oren. Ik heb blijkbaar hele bijzondere oren. Die blijven gewoon niet zitten en deze zijn wel korte vorm. Ik zal het straks even laten zien. maar deze blijft tenminste goed zitten. Daar ben ik blij om. En uh, even kijken, nog een kwartiertje, geloof ik. 5 uur 46. Ik ben bijna weer thuis en vandaag uh, hoefde ik niet naar de wc. Drama. Ik moet zeggen dat het best wel meevalt eigenlijk allemaal. Ik dacht dat ik problemen had met opstaan, maar het uh, gaat best goed. Vind ik best leuk om te doen. Voor nu. Kijken hoe lang dit volhoudt. Oeh, bijna de vijf. Maar ik ben al thuis. <laughs> ik ga een stukje extra lopen, want die, die vijf die wil ik hebben natuurlijk hebben. Yeeey. Woehoe, nou mag ik naar binnen. Ja hoor, hij loopt weer, of uh, ik loop weer en de stappen tellen loopt weer. Goedemorgen, het is vrijdag, de laatste dag, althans de laatste dag van de werkweek. Want ik vraag me af of ik zaterdag en zondag ook zo vroeg op ga staan. Ik denk het niet, het is best uh, vermoeiend zo, de laatste dag. Ik had uh, vandaag wat moeite om uh, eruit te gaan. Dat komt ook omdat het zo warm is en, en gisteravond had ik een vergadering, dus zaten we ook de hele dag buiten, of de hele avond zaten we buiten. Het is een beetje zwaar. <laughs> uh, ik krijg ook last van mijn voeten. Ja, voor de rest valt het, valt het eigenlijk wel mee qua pijn. Oh, en ik had gisteren dus gezegd dat ik de airco op zou halen, althans airco, nee, een ventilator hoor. Waar ga ik heen? Ga ik daar ga ik heen, jongens? Hier, maar. Maar ja, die winkel was al om vijf uur dicht. Op de website zat ze half zes. Maar in verband met corona zijn ze om vijf uur dicht. Vraag me af wat dat half uurtje dan uitmaakt. Maar vooruit maar. Dus ik had geen ventilator. Dus dat moet ik vandaag doen. En vandaag moet ik ook een pakketje opsturen voor de Summerswap waar ik het ook al eerder over had. Dat een aantal YouTubers met elkaar een Summerswap doen. Dus hebben we loodjes getrokken en dan cadeautjes kopen voor een bepaald bedrag. Allemaal leuk inpakken en die moeten ze dan uitpakken op hun YouTube kanaal. Hartstikke leuk. Ja. Dus uh, die ga ik uh, ook opsturen vandaag. Het is nu al warm. Het is niet zo, nog niet echt bloedheet. Maar je voelt wel dat het warm gaat worden vandaag. Ik ben trouwens benieuwd of ik afgevallen ben. inmiddels. Ik heb geen weegschaal thuis. dus uh, Dat wordt nog een verrassing. Ergens als ik ergens kom. Oh, ik kan natuurlijk in de winkel ook. <laughs> Voor de weegschaal uit de schappen pakken. Staan. Ik merk dat ik toch het liefst... ...langs het water loopt trouwens. Ik hou uh, mijn camera een beetje verder weg met mijn uh, selfie-stick... ...zodat jullie ook een beetje de omgeving uh, kunnen zien, want het is best mooi. Ik loop eigenlijk ook... ...zodat ik dan... ...mooie dingen kan zien. Mooie plekjes, maar als je dus... ...al zo vaak, uh, zeg maar, gelopen hebt in de buurt... ...dan heb je het wel een beetje gezien. En om nou elke keer hetzelfde rondje te lopen, is ook weer zo saai. Jeemig, ik schrik me rot. Zit hier ineens een duif. Die, uh, oh, die ziet er een beetje ziekjes uit. Hi duifie. Wauw. Dat is niet goed met die duif. Zielig. Volgens mij laat ze wel schrikken. Stomme duif. Dat is wel zo leuk om over na te denken. Mooie tekst. En dit is een mooie brug: de Damiatenbrug. Ja, lieve mensen, Dordrecht is echt een hele mooie stad hoor. Echt hele mooie. Oude gebouwen zoals dit is echt super mooi, vind ik. Anno 16,58. Zie je dat? Oh prachtig! Ik vind het leuk die luikjes. Nou, en door, want ik ben niet aan het zijt zie je, ik ben aan het trainen. Yeah. <laughs> aan te doen hoe stom is dat dat is toch heel niet handig jongens oh jawel hij gaat vanzelf huh? hoe kan dat nou oh sorry jongens <laughs> even kijken hoor Stapbetel het. oh wacht even nee maar ja ho stop drie twee 1. go ik heb andere schoenen aan vandaag en ik heb van die halve sokjes halve zol <laughs> ik heb van die kleine so voet uh, sokjes maar deze glippen er nu onderuit. Dat is niet fijn. Ik denk dat ik ze zo meteen uit ga doen, die sokken. Oh, en ik denk dat jullie me niet kunnen horen met al die wind. Dan ga ik nu een wens doen.